De gewapende verdachte gaat hier er vandoor. Hij gaat rennen is voor de, de, de, de dialgymneesing. Het vallen. De man die nog wordt gezocht. Trevor Phillips is weer op vrije voeten, want die heb ik al eens aangehouden. Maar ik moet hem nu weer gaan aanhouden. Dus dat gaan wij zeker doen. En dat is zijn voertuig. Dus jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, alles de voor amor. En vandaag ga ik pot met deze, uh, als team. Uh, ja, team, in deze Audi Q7. Uh, Superdik ding, gemaakt door Rowan Wastline. Helaas uh, met geen Nederlandse kentekens, want die zaten er niet bij. En hij kon het niet fixen, zoiets. Dus ja, boeiend. Dit is hem. Voor de rest zit er ook helemaal niks op eigenlijk. Uh, ja, meer heb je niet nodig, zomaar uh, so zeggen. Uh, in de sneeuw, ja je ziet het heel erg, hè? normaal heb je dan niet zo als je gas mm -hmm. geven. gas los, dan staat hij in één keer opeens stil, dat komt door die sneeuw. Uh, we zijn met z'n tweeën. Uh, daarbij heb ik een schild en heeft mijn collega een vuurwapen, een uh, pistool. En daar gaan een Volvo en die gaat weer iemand aanrijden. Hij oh, rijdt wel dus eens mooi. Uh, en daar gaan nog een Volvo. En uh, <coughs> voor de rest heb ik nog zware wapens. Ik alleen mijn mp5 vergeten, maar dan doen we dat vandaag even niet met de mp5, want ik heb de HK416 of zoiets, ik weet niet hoe dat ding heet. We gaan eens luisteren wat allemaal in het gebied te doen is. prio is ook echt een gevaarlijke verdachte waarvan je zegt, uh... je moet je aanhouden. Dat is verhoord. Okay. Ja, wel. Een gewapende verdachte gaat hier er vandoor. Ik ga mijn klem zetten. Als hij vol voor een flink te pakken heeft. Dan ga je even toch mooi langs. Ik weet niet waarom de Volvo's dat hebben. Oh, hier staat er nog in. Want de Volvo XC90 en XC60 heeft het niet. Uitstappen! Uitstappen! Uitstappen! Uitstappen nu! Handen omhoog! Kom op, hé! Luisteren! Handen omhoog, wapen laten vallen! Als je wapen in je handen hebt zitten zien, had hij wel. Ik weet niet. Knieën en liggen, heel goed. Collega, denk aan de vuurlijnen. Collega, ja, oké. Okay. Vracht aanraden. Oké, okay, ik heb met mij mee. Ik ben niet de antwoord verplicht, ik berecht een advocaat. En verder, ik gooi je mond te houden. Well, Dios mio. Wie niet wilt luisteren, krijg ik ook wel zintig. Zitten. los het hierop. Oh, die zag ik wel, maar ik reageerde daar dan niet op. Belangrijk, dadelijk had hij explosief en zijn we niet dood. Zo. Nou, zullen we dat dan maar eens doen? Even zelf naar binnen brengen. komen. Kom, hallo. Meekomen. Kan je meelopen of ga ik je nu heel hard slaan? Hij zie je nog of, been of been niet. A Weet je hè? te maken met de DSI. Allereerst ga ik je hier neerzetten, ik ga je fouilleren, heb je dingen bij niet bij mag hebben. Oké. Okay. Maar goed, geen op aangetroffen, oh, waarschijnlijk in de auto dan. Oh, oh, oh, wat doe ik, wat doe ik? Nee, stop, ja. maar, nou, dat ik cancel. Nou, oké, dan goed. neem ik meteen een drugstest af. probleem dank je Dankjewel, zegt hij ook nog. Zo vriendelijk moeten we, dat zou je mijn... Goed, ik ga je in een cel zetten. En dan zoek je het maar uit. Pas dat ik mijn... Uh, als ik de boeien afdoe pas als ik eruit ben dan ga je bewegen ja want wolle ik zweer ik teesje ik oké, vandaag daar ingesloten en wij staan weer op luisteren en mijn collega die is weg voor altijd oké okay. Die loopt hier waarschijnlijk is grond waarschijnlijk heeft hij daar binnen nog grond maar dan maakt het uit dan doen we een boordekaart spanning en dan span stapt hij in dan geven we nog even een taak look at player en assign to all en dan stapt hij in en dan blijft hij zitten nope, verkeerde knop uh, nee ook verkeerde knop uh, nee niet goed nu nee, wel zo niet wat gezond. ik vind hem over oh, een drive-by drive en die gaan we nu de snelweg op dus dat is niet leuk of die zit op de snelweg nee hij gaat de snelweg af oké okay, blauw gaat uit hij komt mij hier namelijk uh... we gaan hem even in de gaten houden goed is dus rijdt hij daar wat gaat hij doen hij gaat met de snelweg op dat was niet zo leuk dus ik die denkt ook, uh, dat krijg je niet meer aan. de hand. Denk is het een proefjerij. Mm -hmm. wel de Linksaf. Links is vrij. Rechts is vrij. 12-01 dat 12 is 12-01 over. One Lincoln 18. Approach with caution. Uitstappen, handen omhoog. Handen omhoog, jij ook. Handen omhoog. Beide. Op knieën. Jij ook. Knieën, knieën. Kom op, op knieën. Het zal geschoten worden. Welke verdachte beweging. Oké, okay, jij gaat liggen. Helemaal goed. Jullie zijn aangehouden. Alle twee. Ter zaken, verdenking, drive-by attack. Aan, uh, aanval met een verboden wapens dat een uh, iets is. Oké, okay. dankjewel. Eén vracht te aangehouden, de andere is gedespand en het staat er ook door een mogelijke crash. Uh, dus LSP die val zou crashen als ze nu niet de melding verwijderen. En deze mevrouw die zat er wel nog bij. Stop maar nou met je kut tutor. Heb je dingen bij je niet bij me? Oké, okay, ik ga je laten wegbrengen en dan zijn wij gewoon. Een collega vraagt om een assistentie. Nee. Nu weer. Dat zij ook gekrijgt of is heel LSP de war gewoon. Uh, nee. Oké, okay. we gaan we nog eens lijst. We met een mes midden op straat. Laten we hem gewoon even aannemen, Het zou zijn. zijn. Even flink keer uh, gaan. Groot mes. Politie, laat vallen de mes. Laat vallen. Hij gaat rennen voor de Delgie meneer zeker. Laat vallen. Getast. Dachtig getase. Laat vallen. Laat vallen. Hij, hij wilde uh, oh, oh. hij wil door mijn collega rennen. Hij bleef van staan. Hij werd getase en hij bleef van staan. Moet je bent aangehouden. Ga naar het bureau. Nogmaals, hè, voor de mensen die dat niet altijd door hebben, ik pak bij de TSI en de AT, ja uh, dezelfde, of ja, ja, AT is wel zien, maar de TSI is niet altijd AT. Um, pak ik gewoon van alles wat, een weet je wat gevaarlijk kan zijn. 2000, dan ben je, hè? Huh? Dan ben je minder, ja, 25, 1, 2000, nou, dan ben je, oké, okay, helemaal goed. Uh, ik pak gewoon van alles wat en ik weet dat de meeste meldingen die ik nu heb aangenomen helemaal niet voor de DSI zijn. Uh, Yo, yeah. Maar dat maakt is uit. Damn it! De... We zijn er best met drie. Melding van een uh, persoon die op straat zit te schieten. Gewoon nog niks. Oh shit. Pak je fucking... Zwaap laten vallen. Oké, okay, ze zien we niet veel. Laten vallen. Staan blijven. Waar ben je? Hier komen politie. Ik ben aangehouden. Staan blijven. Vraag laten te vallen. Vallen. Valt u. Te vallen nu. Vallen. Dat is het veel. Toepassen. Naderen. Pakken, veilig stellen, Verdachte geneutraliseerd. Goed werk Pik, no dan wil dat je niks. K eh, dat lijkt schoon. Of wat we voor onder. Het schild laten we hier achter als souvenir voor iemand. Stop in, stop in. Nou, even kijken wat we hebben. Ja, je moet in lekker Hill.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 Uitstappen, handen omhoog, je zijn allemaal aangehouden, politie. Uitstappen. Eruit komen, handen omhoog. Oké, okay, de verdachte gaat er vandoor. Meldkamer, de volging, Trevor Phillips. Gaat er vandoor met zijn pick-up. Nee, stop nou in. Snel, snel, snel, stap in, ik ga. Even gas geven hier. Vlakte richt wat op ons, is niet te zien wat, of iemand recht wat op ons. Treften een rode pick-up. Banden zijn kapot. Uh, twee man nog bij Trevor Phillips. Trevor Phillips zelf ook gespot. Uh, personen in de pick-up, of één persoon achterin, zegt iets van ons. Nogmaals onbekend wat dit was. Ja, het is glad. Dus uh, jullie doorhebben en aan mijn stuur, manoeuvres zien. Schoten los, schoten los. Verdachte achterin. Neergeschoten, is uit het voertuig. Eenheden deze kant op om hem hier te arresteren. We willen het troffer hebben. Die keuze het al verteld. zodat hij erop eens We gaan nu achter onze verdachte aan die we moeten hebben, want de collega's rijden langzaam. Rijt, hij komt terug, hij komt terug. Hij komt niet terug. Snelheden met kapotte banden, gladheid, het gaat niet goed. Hij richt ook iets op ons. Maar we zijn middelvinger. Afstand houden hier dus. Wacht in de spin. Uitstappen. Staan blijven. Stoppen, handen omhoog. Zet de vorm te voet. Collega's <tie> komen van de andere <tie> zijde en ik denk aan de vuurlijnen dus zo meteen. Staan blijven, twijfel. Rijdt alsjeblieft. Op je knieën. Hij ook. Ja, Trevor is inmiddels aangehouden en uh, dat uh, was net buiten beeld gebeurd, laat nou net de bodycam uh, ja, vol zijn. We maken er wat van, de game stopt er door mee, uh, dus uh, ik wil eigenlijk wel een melkje pakken, en laat. we het... 12.01, dat nee, is een ja, leuke melk, denk ik, oh, oh. een de golfkantje achtervolgen, maar diep voor het deze. dat, a the dat is een Roger, dispatch, we are in room! Dikker dus. Ja, nou is het luisteren wat er voor de rest van hier is. Atention, all units. What? We've got a suspicious ja, person ik, uh, in the spucci Canal unit. Mooi gedaan. Dat doen Zijn we wist activity hier zo? So. Oh ja. Zijn we veel attention? collega's ook al. De collega's hebben het al controle. Collega, laat het maar, laat het maar een Oké. Hij is Goed werk, normaal gesproken. Maar ik wil hem natuurlijk. Nou, Oké. Okay. Toppie. dan doen we nog mijntje. Uh, ik was mijn klok vergeten. Dat natuurlijk wel hebben. En we gaan nu een live-spurtje om te doen. Bericht voor, dus. nee. bericht voor alle wagen, bericht voor alle wagen. Citizens reporting, a suspicious vehicle. En Parerco del Sol, units respond code 2. Nee. Noi. We've got a serious MVA, Cypress Splat. Noi. Geet u alsjeblieft, 2. Dispatch calling unit 1 Lincoln 18, we have a traffic alert here. Uh, I Three, uh, for Narcotics mehr, I mean, you know, eight, uh, in a plane, I'm in a plane, in a plane. In a a so I'm going the You put all this work in and I ain't saying no real. In de auto kun je de deur open en zitten. Heel goed, de collega beschermen. Of in ieder geval houden we in de gaten dat niemand anders hier uh, het draait van te halen. Ik denk dat het voertuig Slepen. En uh, ik ga het nul inhouden. Want we moeten naar zijn rechtszaak. Oké, okay, en dan gaan we eens luisteren wat hij gaat krijgen. Uh, Dangerous is driving, uh, ja oké, okay. 20 jaar netjes. Ik ben benieuwd of ik nog iets heb gemist. Ah, nee. alles hebben te pakken. Ja, dat wilde niet moeilijk, want dan zet ik meteen klem. Hij nou ja, had het ging je kant op. Goed, ik ga er bedanken voor het kijken. Ik heb een leuke video, vond. ik zie jullie graag voor, voor twee dagen. Um, of three, of, weet ik zeker. een paar dagen bij een nieuwe video. Um, ik zou zeggen, tot dan. Doei!